Op de bodem van de zee, jongens. Op de bodem van de... de zee. We gaan wandelen naar Schiermonnikoog, of zoals ze hier zeggen, naar Schier. En weten jullie dat Schiermonnikoog als laatste bevrijd is van heel Nederland? Op 5 mei 1945 is heel Nederland bevrijd, behalve Schiermonnikoog. En pas op 11 juni 1945. ...zijn de Canadezen hebben toen Schiermond het oog bevrijd. Dus zullen we eens gaan kijken? Ja! Uh, we moeten wel door het water, jongens. Oh, nee. Ik had het natte wel verwacht, maar niet die hele geleven. Die waren wel echt heel diep soms. Die geul die kwamen dus uh, soms kwam dus echt tot hier zo. Ik had echt soms dat ik gewoon mijn tas en alles omhoog moest houden. Als iedereen hier zit! jullie opgeluiden! Ik had het dus nog nooit gedaan. Na nou, al die uh, poepjes van die uh, pieren. Want er waren er heel veel. Dat is toch een wel een lange 10 kilometer of zo. Uh, dus het werd op een gegeven moment wel heel zwaar. En die poep zag je overal. Dus dat vond ik wel advies. Maar ik vond het echt heel leuk, echt gezellig. Nee, dat is een featur! Dit is Ik ben wel oud, maar ik heb zelf de oorlog niet meegemaakt. Maar voor de rest ben ik hier geboren en getogen. Ja, opgegroeid en alles. Dus ik heb eigenlijk de verhalen van de oorlog net zo meegekregen als jullie nu ook. Hier zijn in de Tweede Wereldoorlog bommen gevallen, op dit stuk. Daar zijn ook mensen bij omgekomen. Er woonden toen zo'n 600 mensen, dus dat is niet veel. Maar er waren tussen de 600 en 1000 Duitse soldaten. Allemaal verschillende onderdelen die je zaten. En die hadden eigenlijk niks met de oorlog. Dus hier had je een verhouding. Als jullie ons met rust laten, laten wij jullie met rust. Dus hier heel veel eilanders hadden veel meer contact over en weer met de Duitsers. En dat is totaal anders als in Amsterdam of waar dan ook. De mooie dingen wil je graag delen. En ook oorlogsverhalen zijn vaak niet mooi. Maar je wilt ze wel delen. Hier is dus ook een bom gevallen. Dit huis was er niet meer, dat huis was er niet meer. En het huis dat achter stond, was er ook niet meer. Voor die verhalen van de oorlog had ik niet verwacht dat het in Seguron ook zo ja, heel anders zou zijn dan Nederland zelf. Ik wist ook helemaal niet dat het gewoon later bevrijd was. Ik, denk dat gewoon, ik dacht tenminste alles dat het ook gewoon op 5 mei was gebeurd en alles. Ik vond het zo bijzonder dat ze hier uh, bij een vriend waren met de Duitsers, eigenlijk dat ze gewoon ja, de oorlog op een heel andere soort manier ook hebben meegemaakt. Ondanks dat er zoveel Duitsers waren, waren hier ook andere duikers. Julke die heeft dus de, de laatste jaar van de oorlog daar gewoond. Zij ging ook gewoon naar school. Dus ze kon gewoon vrijer rondlopen eigenlijk. En wat heel gek is, de Duitsers wisten dat zij een onderduikster was. Dit is dus een plaats waar een kanon gestaan heeft. Vanaf hier werden dus gewoon op die vliegtuigen geschoten. En als je nagaat van Texel tot aan Helgeland, daar liggen meer dan 300 geallieerde vliegtuigen. Dus uh, wat gebeurde dan? Door de wind spoelde je aan en werd je op het strand gevonden en dan werd je begraven hier op het Vredenhof. En daar liggen de mensen van alle nationaliteiten die uh, eigenlijk hier aangespoeld zijn. En dat is wel heel vreemd, want normaal gesproken liggen de Duitsers bij de Duitsers, Canadezen bij de Canadezen, Engelsen bij Engelsen en Amerikanen bij Amerikanen. Ik kende al die verhalen helemaal niet. en Ik dacht gewoon dat het hetzelfde was als in de rest van Nederland. Maar hier zijn toch echt wel hele andere verhalen. Ik vind het ook mooi dat het ook een keer echt van het ander, ja, van het Schimon ook is. En niet alleen aan wal, zoals iemand het zei. Het is gewoon ook het rest van Nederland het verhaal horen. Dit is de ingang van het museum. Nee, we gaan niet een museum in. Dit is een munitiebunker. Deze lag vol met 10,5 granaten. Hoeveel bunkers zijn er eigenlijk? Er zijn nu nog ongeveer een, een kleine 70 bunkers ongeveer. Als je nagaat in Nederland, de hele kust van Nederland zit gewoon vol met bunkers. Zelfs de Boulevard van Scheveningen is één grote bunker. Maar is nog altijd ook een beetje stil? 4 mei hebben wij wel doden maar wij vieren de bevrijdingsfeest eigenlijk officieel op 11 juni. He, dus uh, dat is anders dan aan de wal. Waarom was oogst dan pas op 11 juli bevrijd? De Canadezen wilden zo snel mogelijk Nederland bevrijden. Dus ze hebben eigenlijk de eilanden eerst gewoon laten liggen. En die zijn pas eigenlijk dan, hebben die Duitsers zich overgegeven en teruggegaan Of ze zijn door de Canadezen opgehaald. Wij herdenken en je moet weten waarom je herdenkt. Daardoor zijn verhalen over de Tweede Wereldoorlog en over onderduikers en al die dingen meer, bombardementen en zoiets, om, om gewoon uh, ook mee te geven waarom je herdenkt. Want wij hebben een groot erfgoed, dat wij uh, vrij zijn. Hebben we zin in kampvuur? Ja! Hey, dat dacht ik al! <laughs>